Now I'm finally right here with you. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD voor Amor. En vandaag gaan we iets helemaal anders doen dan wat we normaal doen. We zijn normaal eigenlijk de goede gasten. Vandaag zijn we de slechte gasten. Dat gaan we doen door middel van inbraken. En dat kan overal hier ook heb ik geïnstalleerd pull me over dat wil zeggen als ik hier naar de rood rij en er staat hier een politieauto zal hij mij aan de kant zetten en mij eigenlijk controleren alsof ik een normale burger ben, zoals ik met LSP vaar doe, wordt dus nu bij mij gedaan, er moet dan wel een politieauto hier zijn, kijk als ik nu door rood rij, dan moeten we even wachten dat het rood is kijk dat betekent niet dat ik nu meteen een stopteken krijg want, nergens nee, stond een politieauto hij spant dus niet in hij moet alleen wel dus al staan. En dat is misschien wat moeilijker, want laten ze, laten ze nou niet heel veel hier inspannen en zo Of laat ik nou niet heel veel politieauto's tegenkomen in het verkeer. Maar ja, het zal zomaar eens kunnen tot ik opeens een politieauto achter me heb. In ieder geval, wat hebben we allemaal voor een keer? We hebben in ieder geval geen geld. En we hebben een mes. Nou, waarom een mes? Nou, omdat ik ja, denk van een mes, dat kun je nog wel enigszins gewoon uh, makkelijk vanuit je huispak. Iedereen kan wel aan de mes komen denk ik. Een vuurwapen is al moeilijker, uh, daar kom je niet zomaar aan en ja, zwaarder geschud nog moeilijker. In ieder geval, um, en hier is dus naar rechts, eens kijken bij onze eerste inbraaklocatie. locatie uh, sta zo. Um, het, het kan op verschillende manieren lopen en uh, we gaan het zien. Dus uh, mocht er wat agressie voorkomen in deze video, ja, sorry. Misschien uh, dus moeten we maar een uh, kijkerswaarschuwing uh, uh, erin zetten ofzo. zo. Hey. Het kan trouwens ook zomaar zijn, tot wel opeens. Maar nu moeten we stil zijn, anders horen mensen ons. Oh, wacht even. Hij is spannend, hè. Ja, dit is altijd moeilijk als je niks ziet waar je loopt, hè. Dan weg gaan? Zo. Het kan zomaar zijn, deze was dus mislukt, mislukte inbraakpoging, dat je opeens ergens anders buiten uitkomt. En dan denk je van, hier was ik helemaal niet. Of hier was ik helemaal niet naar binnen gaan. Ja dat kan. Uh, wat is er aan te doen? Weet ik niet. We kunnen wel de auto even saven. Dus stel dat we opeens ergens in Sandy Shores ofzo, of zo of Polito B naar buiten stormen dan kunnen we even snel escape richting of uh, teleporteren naar onze auto. Moet je dus... Hoi! Op... Ziet hij mij nou niet? Oh sorry. Hallo. Ik heb het geld al. Zo, ik wat geld. Zie je nog wat geld? Nee. Ziet niemand mij nog? Nee, zie je nog geld? Hallo? Oh, jij zit op de wc, sorry. Ah, nou, niemand ziet mij, dat is mooi. mensen het was super gezellig. Ik ben er weer vandoor. Ik zie jullie morgen weer. Uh, als ik nieuw geld kan halen of straks, misschien kom ik even terug maar ik dacht dat er toch wel meer te vinden was in het huis ik Zie je toch niks Hup, waar zit ik die deur of zo nee. Goed, was gezellig tot de volgende waar kom je dan nou niet uit hij kijkt mij trouwens ook echt recht aan nou wij zijn wel er vandoor Maar we begonnen dus hier, dus dat betekent dat we wel even gaan teleporteren naar onze auto. Zodat we vanaf hier weer gewoon verder kunnen gaan. Nou, dus uh, we gaan eens kijken hoeveel geld we op het einde van deze... ...dienst wil ik bijna zijn, maar op het einde van deze video we bij elkaar hebben gesmokkeld. Eerst was het 4400. Uh, laten we eens zeggen, we gaan nu eens hier kijken. Zou wel ideaal zijn voor inbrekers. Als Ze gewoon zo'n map konden zien waar je kan inbreken. Kijk of hij thuis is. Oh, hallo, hé, hey, hallo, rustig, ik kom gewoon voor het geld. Waar is het geld? Hier is het geld. Oh oké, okay. hoi oh, je, yeah. was gezellig. Hey. Nou gaan we gaan wel heel snel teleporteren. Ja, als het goed is hebben ze dus wel de politie gebeld. We weet niet zeker. Ik heb in ieder geval een geld gepakt, dus we zijn nu er vandoor. te zien uh, hebben ze nog geen uh, politie gebeld Dat zou mooi zijn dan mogen we meteen hier verder voor een adres hier zo masketje op en naar binnen Meegenomen? Zie je mij nou niet? Wanneer zie je mij nou? Oh. Oké. Okay. Hola police! police! Oh, ze komen er nu aan. Maar nu zul je zien dat ik weer ergens anders ben. Oh nee. Nu moet ik wel rennen. Ah, oh, ik heb misschien never want het aan dan ben ik dom. Ja, zie je. Ja, dat is ook lekker handig dan hè. Even we hier nog even nu moeten inbreken. Ting dong, ben ik weer. hola oh. oh god. Ik pak wel het geld dames. Ja, nu komt het poppen. Ah, just in case I wasn't fun Are you lying? Hey oh, oh. Yeah, I do. Holy shit! Oh, yeah, Die zijn we zo kwijt. No. No. Kom op dan. Zo moeilijk is het natuurlijk nou ook weer niet. Er staat nou een politieagent en smart. En in een... Oh, die gaat schieten. Oh shit. Kom op dan. Zo moeilijk is er nou, toch ook weer niet. Is er staat nou een politieagent en een smart? En in een... Oh, die gaat schieten. Oh shit. Ben ik ben er weer. Ik weet niet waarom, maar mijn opnames stopten ermee. Oh shit, ja, die gaan nu op beschieten. wil wel proberen aan een wapen te komen natuurlijk. En tot middel van een agent ofzo. zo, een uh, sokken te rijden. Weet je wat ik ga doen? Ik ga vluchten. Als ik niet spin. Uh, vluchten. En dan als ik ze zo verstopt... Oh. Oké, okay, hallo, Audi. Uh, oh. Als ik verstopt zit en ik zie rijden, dan zet ik die klem en dan trekt hij zijn auto, steek hem neer ofzo. Ja, heel gewelddadig dat wel, maar dan heb ik Pang in ieder geval zijn wapen. En dan kan ik daarmee ook wat dingen gaan doen natuurlijk. Ik kan ook proberen bij het politiebureau in te breken. Even inbreken dan kun je gewoon naar binnen als het goed is maar ja wellicht liggen daar wat uh, guns en zo hey. ik ben ja oh handhaving die is natuurlijk ook iets je kunt daar ook nog wel even opzoeken hier zijn natuurlijk urgenten dat is niet zo slim kijk we gaan hier naar staan <coughs> Ja we vinden wel een agent. Wat mij betreft bellen we gewoon 911 of 1 2. En dan gaan we een agent even hier naartoe lokken. In het steegje en steken we hem neer, en dan pakken we zijn wapen. Kunnen we nog weer gaan inbreken. Maar ik hoor ook wel eentje komen. En ik zie eentje op de kaart aankomen rijden. Het dus zou heel toevallig zijn als hier inrijdt ook. Kijk. We kunnen we die Audi dus klem gaan rijden. Maar als het goed is rijdt hij de bocht door. De bocht om. Ja, die is gewoon gediespawn. Oké. Okay. Of is hij links in gegaan? Nee. Nee. Ook niet. ook oh, en een crasht. Of is hij links in gegaan? Nee. Nee. Ook niet. ook oh, en een crasht. Zo, we gaan gewoon lekker door waar we gebleven zijn, alleen ga ik nu even niet.. Uh, naar dat politiebureau waar we net in de buurt waren want eigenlijk altijd als ik daar kom dan crash ik en vandaar dat ik eigenlijk nooit lspdfr daar of niet vaak we gaan in ieder geval eerst eens op zoek naar een handhavengozer want ik weet dat die hier wel ergens zijn wellicht uh, op deze straat en anders hier links is een bank misschien moeten we daar nog even naar binnen kunnen en ik dacht eigenlijk dat hier wel iemand in een security pakje stond oftewel handhaving uh, maar toch niet. Even bij die bank kijken of we daar in ieder geval een wapen kunnen biedsen. Want dat is het plan. Gaan we gaan nu verder zoeken. Ik weet dat op het einde van deze straat wel een politiebureau is. Wellicht dat daar één agent of zo buiten staat die we even kunnen pakken. 1, 2. Ik zit We nee. staan er meteen 2. Dan moeten we maar met 2 doen. Snel te werk gaan. Ah, oh, dat is de politie. Uit. Kijk, nu kunnen we hem eens uit testen. Stel nou, ik ga hier de rood. Zie je? Gaan we vluchten? Nee ik heb het voorgedaan, oké. Okay. Nou we gaan een gesprekje voor met deze agenten. Is dat goed of moet ik doorrijden? Wat willen jullie? Ja dat doe ik nu. Ja, ik rij we gewoon door tot het... Nou oh, wacht, komt ie. Oké. Okay. Gaan ja, we eens horen, zou ik helemaal niet ga zijn. Ik wil natuurlijk wel uitstappen en neersteken en zijn wapen pakken. Hallo! Ik stap even uit Genief uh, Oh, Ik heb gemist kut, wacht stop! Weapons, ik heb alleen een vuurwapen. Het komt omdat ik like, net de game crashe zeg maar. Knife, oké, okay. nou dat gaat fout. Boom, 2. We gaan in ieder geval deze agenda even flink kutten. Door hier nog eens de rijden, gewoon. Oh, dat boeit je niks blijven. Dat toch wel? Of <laughs> toch ah, oh ja. niet? Nee. Of wel? We zien er achter mij aan of? Dankjewel. niet dat mes en ah, uh, ja, hebben natuurlijk weer niet het gaat helemaal fout weer ik moet even never wanted uitzetten zo en nu moet ik hem pakken oh die shotgun oké okay, wel meteen shotgun run bitch run oh meteen ook drie sterren natuurlijk Was ik weer vergeten start om Hier rechts even een Audi. En dan hebben we zo. Hé hey joh, dat was ik hem niet raak of wel? Ja, blijkbaar wel. Oh, die Audi zit snel hè. Hallo. politie op je boefje, politie op, politie op je hielen geworden inmiddels. God vuurwacht Nu is het wachten. Shit, de lul. Want de Zulu vliegt hier. Misschien als ik hier achter verstop, zit hij mij niet. Ja, toch wel. Ten schieten, jongens. Let op, die hond wordt ja, niet aanrijden. Honden zijn schattig. Run, hond, run. Ik heb echt alleen maar Audi's achter me aan, toevallig zijn als die auto nu weer hier omhoog komt, hè? ja, tuurlijk. <coughs> Zo, die zijn we kwijt, gaan we naar huis inbreken. Oh, Dit is wel een dik huis hier, geloof ik hoor. Dat hebben we niet allemaal een vuurwapen en een shotgun met acht kogels wat oh, dat hij valt oh hij een vuurwapen die hebben wapens hier heerlijk geld hey. stoppen ze dus komen hier naartoe Ze gaan mij aanvallen hier. Ik zoek het geld hier onder de tafel. Oh. Ik heb het zo gevoel dat ik hier buiten dit huis spawn. En dan heb ik helemaal niks. Oh nee toch niet. Let's go. Fuck. Start dan. Fuck? Oh, vooruit. <coughs> Ik heb het gevoel dat we de politie hier niet gaan treffen. Want die rijden ergens helemaal anders. Waar dat huis, waar we dus inbraken. Daar rijden die in de buurt. En dat is de nadeel van deze mod. Je, je gaat ergens naar binnen. Dus stel nou, je, dit is het huis van Michael bijvoorbeeld hè. Stel nou, je gaat dit huis naar binnen, dan word je geteleporteerd naar het huis van Michael. Het gevolg, als je hier dus politie krijgt, dan rijdt de politie ook in dit gebied. Als je dan maar hier inspant, dan, ja, dan heb je daar een politie. Kijk, nu is dit nog misschien een te overbruggen gebied. Maar als je echt hier naar binnen gaat en in dat huis inspant, ja, dan heb je hier dus de politie. En hier kom je dan naar buiten zo uh, fluiten. Dus dat is wel jammer, maar goed, daar is niks aan te doen. Waar zijn we überhaupt op de kaart? Uh. Ah hier, nou ja, we dit huis uh, pakken. Dat ziet er wel dik uit. Ja, gaan we pietzen. Kom ik hier binnen? Ah, oh, de poort gaat er nog voor me open. Ik wil hem binnen. Oh, niet bellen. Oh, ze heeft al gebeld. Ik wil gewoon geld. Heb je geld? Heb je geld? Dank je. Doei. Nu spannen we wel een seniors. Ja. Deze auto dan. Denk in de oplossingen. Dit is wel een dik wapen trouwens. Not now. En we kijken toe hoe alle B-klasses lekker naar het huis gaan. Maar wij hier op een afstandje staan te kijken. Als ik van ze af ben ga ik jullie bedanken voor het kijken. Ja, misschien een wat, uh, wat alternatieve video met wat geweld. Uh, moet ook wel eens kunnen toch. Lijkt me blijft GTA, hè? het is het risico van het vak, zullen we maar even heel uh, heel raar zeggen. Um, je kunt wel uh, denken. Oh wacht ze komen wel mee af, nou, gelukkig. Je kunt wel uh, denken van ja GTA uh, als je het mag spelen dan. Zul, zul jij, zullen jij. En je ouders ook wel bewust zijn van het feit dat. Dit een agressief spel is. In ieder geval. Ik ga ja, jullie bedanken dus voor het kijken. Ik uh, Ja ik val in herhalingen. Ik zou zeggen tot op een paar dagen bij een nieuwe video. Doei. Zul, zullen jij. Zullen jij. En je ouders ook wel bewust zijn van het feit. Dat dit een agressief spel is. In ieder geval. Ik ga ja, jullie bedanken dus voor het kijken. Op jullie, uh, ja ik val in de herhalingen. Ik zou zeggen tot op een paar dagen bij een nieuwe video. Doei.